Negerzoenen, politiek incorrect, maar zeker snoepen. Wat is, is dit, man? man? Chocolade. Geef mij maar meisjes van verkade. Chocolate chickens met zure matjes. Zijn ze dan zoet of zijn het katjes? Kruidkoek, een en koekindjes. Zoetigheid voor alle kindjes. Wees van mop, dubbelzoute drop. En altijd weer die, die autodrop. Is dit snoep? Fruity Loops. Wil jij ook een chupa juice? Hee, zure, zuige Napoleon. Of een andere suikeroom. Aan zijn rum of suikerboon. Onbegrijpelijk, Haribo. Dropveters en Maltesers. Geen echte, maar chocoladebeestjes. Smarties, treats en MM's. Niet slim shady, maar fans, fans, fans. Redband, als je voor pret bent, of neem een sugar daddy Als je in een slet bent, zeg maar nee, dan krijg je er twee Did you have your daily shock today? Bitterkoekjes, lettersnoepjes of summies, gummies en gummivoetjes En, moet je een milkkakkoetje, of wil je liever een slagroomtoetje Of van de noten in vijgen stand. After eight, merci dat jij dat bent Misschien, je een aperitiefje met je eigen of een anders liefje? Een slaapmutsje, een fles wijngums, vet ouwe? Ben je aan de lijn soms? De freshmaker, opstaan met Quaker Vanille-cook-shake, een grote beker. Spektaart helemaal van Burpees. Een brainfeed scoren met zoet Zoethout kouwen, niet opeten. Nesquik Oei, oh jee, de melk vergeten. Nee, erop, het houdt niet op. Zo klauteren we naar de top. Nee de hopjes, want hip hop is net als drop heerlijk tot de top is. Tot het op is. Ufo's, Milky Way's en max. En andere species candy bars. Nootjes, zoutjes en kaasplankje, tapas, olijven, voorbij een drankje. Franse kaas, speculaas. Met paas eet ik alleen een kale haas. Polka brokken, zuurstokken, bonbons of hele bonbonblokken lekkere lekkernij voor alle kleintjes Kaaspek en stroopannenkoeken Ik wil geen paasei hoeven zoeken Pralinevulling, daar ben ik voor En de choco-olifant van Codor Of van Rolo, hier een slurf in je gezicht op je grote smurf, 24 uur lang snoepjes eten met de zusjes Jamila, ik zou het wel weten. Drie hoeken van Toblerone, jelly beans of zeg je bonen, meeuwenflassen, kattenspaal, kletskop, bedoen doen wij voor jou, voor een candybar, helemaal klaar, ik ben gezeeuwse, maar wel een barbelaar. Kaneelstokken, apenkoppen, loodjes in je thee of koffiesoppen Marshmallows op roosterspiezen, gewoon of warm, ik kan niet kiezen Gummi-kikkers, spinnen, muizen, laat ik door mijn molen sluizen. Crepe lintjes voor al mijn vriendjes, sterke peper, munt of mintjes puntels of fix, leder of tricks Haal mee je of vind je het niks? Laat het dan staan, je snoepjes banaantje, Net zo geel als je zon of maantje Gummiberen leren smeren Lijkt me een slecht idee, dames en heren Met z'n allen kauwgomballen Blazen zal je wel beter bevallen Nederop, het houdt niet op Zo klauteren we naar de top Nederhopjes, want hiphop is net als drop, heerlijk tot de top is. Nederhopjes, hiphop heerlijk tot de top is. Mag ze pijn, suikerspinnen, Of gaan we fijn bij Jamin naar binnen? Mogen proeven? Mocht ik dromen? Ik voelde me bij mijn Gentse neus genomen. Heb je liever een Brusselse kermis of een ontstoken bek met herpes? Café Noir, geef haar maar een chocoprins op het witte paard. Stol de koekje van de cookie jar, ik was het niet maar het waren maar een paar. Katten voor de jongen, de jeugd van tegenwoordig heeft grote monden. Lange vingers, kletskoppen, verslaven, niet te stoppen. Quality street, fudge van oma, botenbabblaars. Kuchenora, choco haasjes Speculages Met kwark of room Gevulde taartjes Hier kom ik met een Engelse drop I'll take you to the candy shop voor 50 cent, lekker window shoppen. Tijdens de film, zouten popcorn poppen. Salmiak lekken, zuurtjes pikken cola refills bij Kentucky Fried Chicken. In dit liedje mogen Hans en Grietje niet ontbreken. malle Pietje, de peperkoekman heeft pepernootjes. Deze trek gaat als warme broodjes. ontbijt vol voren. Voor tussendoor een snoepje: gaat pijgen om je oren, drop centjes, een doosje krentjes. Tractaties kiezen uit de pot met brentjes, trollendrop, daar heb jij er vast heel veel van op Ach, hou je kop! Harde lolies, zachte lonka, alles uit de fabriek van Willy Wonka. kandijstokjes, en wij zijn jouw nederhopjes. Nederhop, het houdt niet op, zo klauteren we naar de top. Nederhopjes, want hip hop is net als drop, heerlijk tot de top is.